Mijn naam is Hans Maas. Ik ben reeds een vijftigtal jaar professioneel bezig in de ICT-wereld. Momenteel ben ik ICT-medewerker bij het Centrum voor Volwassenenonderwijs de Oranjerie. Uh, wij beheren bij de ICT-dienst de volledige ICT-infrastructuur van alle leslokalen en van alle computers die op het staan en de De oude omgeving. De serveromgeving was eigenlijk uh, te klein aan het worden van het handen. Vandaag heeft iedereen meer storage nodig, meer videomateriaal dat gebruikt wordt in cursussen, meer plek nodig voor de servers en we hadden eigenlijk een nijpend plaatstekort We hebben hier enerzijds voor onze eigen leerkrachten de online leeromgeving en dergelijke waar heel veel uh, videomateriaal in zit. Dat er storage voor nodig is. En we hosten ook hier uh, op onze serveromgeving voor een aantal andere uh, scholen en voor ons onderwijs uh, de servers, de webservers, de, uh, de leeromgevingen. En al deze mensen gaven eigenlijk aan dat ze meer storage nodig hadden. Toen we Spirit hier gecontacteerd hebben en uitgelegd hebben wat we juist nodig hadden, hebben ze aangeboden om hier ter plekke te komen met een aantal technische experts en een aantal salesmensen om te kijken wat we juist nodig hadden. Ze zijn een aantal keer hier geweest, we hebben alles in detail besproken, om onze vorige omgeving laten zien. We hebben de technische analyse gedraaid, gekeken wat er nodig was om de nieuwe omgeving zo optimaal mogelijk te maken. En na de hele analyse, gekeken hebben wat we nodig hadden, hebben ze een perfect voorstel gemaakt. Ja, kijk naar welk drie grote projecten gerealiseerd. We hebben enerzijds de volledige serveromgeving vervangen, waar we dus uh, voor Dell PowerEdge servers en Dell Storage omgeving gekozen hebben, samen met de mensen van IT. Dan hebben we daarnaast de volledige netwerkinfrastructuur vernieuwd, waar we ook voor Dell-switchen uh, uh, gekozen hebben. En als derde project hebben we, zoals we elk jaar doen, een heel deel computers in de computerklasse vervangen. De oudste modellen worden om de drie vier jaar Vervangen door nieuwe modellen. De wijzigingen die we recent gedaan hebben, zijn vooral op de achtergrond: nieuwe serveromgeving, nieuwe netwerkomgeving. Maar het heeft toch ook wel degelijk een zichtbare impact op wat we dagelijks doen. Als we bijvoorbeeld een heel klaslokaal gaan herinstalleren met een volledig nieuwe software, kunnen we in orde zetten waar dan we dankzij het nieuwe netwerk een veel snellere verbinding dus een nieuwe service alles kan zeer snel geïnstalleerd worden en levert echt wel tijdswinst op voor, uh, voor het ict team Het leukste aan het samenwerken met Spear IT, is dat het is een heel groot bedrijf. Dus het is een heel groot bedrijf achter. Ze hebben goede prijzen, ze hebben veel connecties. Maar toch hebben we een heel persoonlijke aanpak. Hebben we hebben een uh, contactpersoon die we altijd meteen kunnen bereiken, kunnen bellen, kunnen mailen. En we hebben altijd zeer snel antwoorden op onze vragen.